In opdracht van Centraal Beheer Zakelijk presenteer ik de serie Gouden Duo's, waarin ik in gesprek ga met ondernemersduo's. Hoe is hun samenwerking ontstaan? Um, en wat is het geheim van hun succes? Wat is hun gouden formule? In deze aflevering van Gouden Duo's praat ik met Rocco Chin en Mark Harmens van Stanislaus Bruskovic. Van Wel, harte welkom. Uh, voordat we gaan praten over het bedrijf uh, en uh, met name over jullie samenwerking zeg maar, als, uh, als, als team, uh, hebben we een paar stellingen bedacht om um, even een beetje op te warmen. Zeg maar. Dan dus begin ik met jou, Rocco. Winst of groei? Uh, groei. groei. Uh, klant of medewerker? Uh, allebei. Dat mag niet. Moet hè? Ja, kiezen, dat moet ik toch. <laughs> <laughs> ja, dat is lastig. Weet je. je hebt ja. medewerkers nodig om goede klanten te kunnen bedienen. En je hebt uh, klanten nodig om uiteindelijk medewerkers te kunnen houden. Dus dat ja... ja. Dus je kan of tij. zou jij kunnen kiezen? Nee, ik, ja, ik denk dat het het, het, het, het werkt. Allemaal samen hè. Yeah. Het, is, uh, het is een eenheid. Dus... Ja, hoeveel mensen hebben jullie? <laughs> ja, ja, vraag het, uh, dat ik weet denk ik ook niet. ik, ja. <laughs> ja, ik denk, dit is zomaar 50, denk ik. Op de payroll, echt ja, ja, ja. ja niet allemaal fulltime, dus nee, het okay. ja. Ja. ja, 50 ja. mensen. je winst of groei, zeg je groei? Ja, want. Ja, nou ja, dat, dat zal straks misschien ook nog wel een beetje naar voren komen. Ik, ik ben niet zo van, van de cijfertjes, van, van, van het, het geld verdienen. Ik ben meer van, van uh, het, het leuke dingen doen ja. en, en inderdaad wel groeien. Uh, en het hoeft niet uh, enorm groot te worden, maar je zult toch wel een keertje uh, wat schaalvergroting moeten krijgen ook. Ja. Omdat wij zelf bier brouwen. Ben, jij bent niet van de cijfertjes, jij wel dan? Nee, ook niet. Oh, mijn hemel toch. Nee, ja. Ja. Ja, heb je wel iemand die van de cijfertjes is dan? Ja, sinds kort hebben we dat. Ja, want er is een derde iemand toch eigenlijk? Waldo las ik. Ja, klopt. Ja, ja. Want, leg eens uit, want hoe ziet de directie eruit? Nou, feitelijk doen we dat, zitten we met, uh, met drie aandeelhouders. En uh, ja. misschien moeten we dan even bij het begin beginnen van hoe we elkaar kennen. En, uh, ja, begin daar maar eens mee. Ja, weet je. De, misschien nee, kun je ook alle vragen stellen, dat is net zo. goed. <laughs> ja, we dat doen, uh, we doen gewoon een verhaal. Ja, en, dan hebben we misschien alle vragen beantwoorden. Ja, maar vertel, begin bij begin. Nee, we, we kennen elkaar al vanaf de, vanaf de kleuterschool. Ik weet dat hij aan de hand van zijn moeder uh, huilend binnenkwam, uh, dat hij erachter achtergelaten werd. Dit is dus een Nee, nee, dit komt erin. Uh, dus, uh, Toen uh, al was het een Youngbal. Ja, ja, ja. En dan, uh, dus, Toen dus, al. <laughs> Zijn jullie even oud? Ik ben twee Marcus, of drie Marcus maanden Marcus ouder. ouder. Oh, Oké, okay. ja, ja. Ja. ja. En uh, dus zeg maar kleuterschool, lagere school, middelbare school, uh, 16 jaar samen gevoetbald. Niet dat we nou zeg maar best, best friends waren, dat je konden goed met elkaar opschieten. Uh -huh. En uh, dan ga je studeren, of wat er dan voor doorgaat in ons geval. Ja. En dan uh, kom je elkaar af en toe nog eens tegen van uh, even bakkie doen of uh, kom even keer langs. Hij komt er dan nooit van, want je hebt op dat moment uh, niet iets gemeenschappelijks. En ik ben uh, uh, eigenlijk zeg maar, de marketing reclame kant uh, opgegaan ja. en uh, had ook een hoop dingen gedaan in het bier uh, Dus uh, bij bureaus heb veel, uh, veel uh, retail uh, marketing gedaan, en, uh, zo voor gros en voor, uh, ook voor Heineken. En uh, uh, op een zondagmiddag kwam ik, uh, was ik met, uh, met, met vrienden en mijn vrouw uh, uh, in Roombeek, de, de, de oude wijk van de vuurwerkramp in Enschede, uh, waren we daar een beetje aan het wandelen, het was een klein bierfestivalletje. En dan kwam Rocco, die kwam eraan en zei: zegt, ja, ik ga iets doen met bier en uh, jij doet die toch iets met reclame of zo? Ik heb een poster nodig, uh, kun je me helpen? <laughs> en, uh, Hele verhalen had hij en uh, nou goed, uh, aan de, aan de bureaukant komen natuurlijk een hoop luchtfietsers voorbij. Ja. Dus ik had zoiets van ja, weet je, ja, prima fan. Heb, vent, je, heb maar, je weer zo'n luchtfiets? Ja, ja, jaren niet gezien en dan zeg je, van, nou, weet je, betaal maar gewoon je factuurtje en dan is uh, het idee en al het, het, groot succes is dan voor jou. Ja. En uh, nou, was, het klonk allemaal hartstikke leuk en is uh, dus helemaal doorgezaagd iedere keer van, hij nou, het over hartstikke goed antwoord op. Ze dus had het thuis al over. Ze zei: Fuck, wat doen we daar nou mee? Zak wat. Ze uh... zei: Op ja. een gegeven moment gezegd: Ja, weet je, volgens mij, wat je allemaal wil, kost best wel veel geld. Ze hebben wij niet, heb jij ook niet? Ze zei: Hoe gaan we dat doen dan? Ze zei: Ja, geef maar gewoon deel van het bedrijf, dan doen we wel gewoon mee. Nou, ja, is goed. En we zijn we begonnen, dat was in 2015. Ja, ja. Toen, uh, Want wat, toen... was, wat was toen het verhaal waarmee je uh, zeg maar, aankwam? Nou, ik, ik, ik, ik wou eigenlijk een keer wat voor mezelf, uh, ik had op zich een prima baan, ik was logistiek manager bij, uh, bij een groot uh, internationaal bedrijf. En, maar ik wou wat voor mezelf doen en ik was al een beetje bier aan het brouwen en ik bezocht heel veel bierfestivals. En uh, ik wou ook een keer een festival organiseren, een groot rockfestival. Dus ik denk, nou, als we dat nou kunnen combineren, een bierfestival met bandjes, dan is dat een begin en dan kunnen we het zo langzaam opbouwen. Dus toen had ik op een gegeven moment een heel plan, ja, bijna een, een communistisch vijfjarenplan met ook vijf ideeën wat ik wou en dat heb ik aan Mark uitgelegd, waaronder dus ook uh, uiteindelijk een eigen brouwerij. Yeah. Ja, en blijkbaar was mijn verhaal wel geloofwaardig. en mm. was het toch minder luchtfietsen dan die had verwacht. Dus ja, daar heb ik in de eerste instantie heb ik daar mijn, mijn, mijn spaargeld uh, in gestoken. Mm. Dus, uh, dus die, uh, die rekening was leeg. Ja, dan moet er op een gegeven moment wel geld, uh, geld binnenkomen. Ja, en zo is het eigenlijk, uh, eigenlijk gegaan. Toen heb ik in 2014 de uh, beslissing genomen om te stoppen met mijn baan en om... Uh, ja, met Stanislaus Broeskewitsch. Die naam hadden we toen nog niet. Nee, want laten we eens even. Want die naam, want die heeft. Want jij, jouw tweede naam is Stanislaus, toch? Ja. Maar, maar En Chin, achternaam, Enschede, er klopt. Van alle hand dingen kloppen er niet in mijn. mooie, hè? Kortsluiting <laughs> in mijn hoofd. Ja, zeg maar. Ch Le Chin is op zich een Twentse naam. Ja, is een Twentse naam? Nee, nee, nee. Nee, toch? Nee, nee. <laughs> maar vertel ja. eens, hoe zit jouw nee, naam in nee. elkaar? Chin is Chinees. Ja. Ik heb ook nog Chinese voorouders. Mijn vader is Surinaams. Mijn moeder komt uit de Achterhoek. Dus waarschijnlijk heb ik iets meer daarvan. Waar komt Stanislaus dan nou vandaan? Nou? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik, uh, Katholieke achtergrond uh, en uh, Stanislaus, Stanislav is, is schijnt een Poolse heilige te zijn. Hmm. En heeft zelfs nog iets met bier te maken. Maar katholiek, Lijkt. dan ben ik gewend, dan heet je met je tweede naam uh, Johannes of Maria ja. ofzo. Maar geen ja. Stanislaus. maar wie ja, heeft nee, het verzonnen? Ja, dat, ja, dat, ja, mijn ouders leven allebei niet meer, dus dat ik dus kan het niet meer navragen. Dus, ja. uh, dus ik, ik werd er vroeger mee gepest, dus uh, door, vooral door mijn broer. Dus ik, ik heb dat altijd verdrongen, dus ik heb het ook nooit willen weten wat van ja, en nu heb je de merknaam van gemaakt. Uh, en uh, nu heb ik er een soort van geuzennaam van gemaakt. Ja. Ja. Jullie doen best wel een aantal dingen. Hè? Jullie ja. brouwen bier, je bent op een vliegveld bij je dingen aan het doen. Ja. Uh, dat festival, vertel eens, waar staan jullie nu? Ja, e eigenlijk is het, uh, het uh, businessmodel niet zo heel ingewikkeld. We moeten uh, uh, zoveel mogelijk bier verkopen. En als wij. We zijn nu nog Gypsy Brew, hè? dat betekent dat wij zeg maar, onze productie zeg maar voor de landelijke distributie. dat we dat buiten, buiten de deur doen. <coughs> Want we kunnen gewoon nog geen eigen brouwerij financieren. Ja. Uh, dus we moeten gewoon zorgen dat we heel veel van ons eigen bier verkopen. Uh, zodat we uiteindelijk een eigen brouwerij kunnen bouwen. Zodat de kostprijs omlaag gaat en de bruto omhoog. en we meer bestaansrecht hebben. En, en als dus je een beetje winst maken. Ja, precies, toch. Ja. toch en, op, ja. Um, ja, en eigenlijk, uh, ja, wat we precies doen aan dingen, dat kan jij misschien beter vertellen, hè? over de festivals en de, de, de horeca. <tie> ja, en en, to, toen, ik, toen ik Mark tegenkwam, toen had ik uh, zeg maar, uh, een droom om, om in principe vijf dingen te doen. Dat was uh, bierfestivals organiseren, uh, een bierwinkel beginnen. Dan praten we over 2015, toen waren er nog bijna geen bierwinkels in Nederland. Ja. En Mark zei al, van, het is een beetje geëxplodeerd, nou in 2015 waren er 250 brouwerijen in Nederland. Ja. Nu zijn we vijf, zes jaar later. Nu zijn het er al meer dan 700. Ja, niet normaal. Ja, dus dat duizend. is bijna verdrievoudigd in die, in die vijf jaar tijd. Ja. Um, ik wou mijn eigen bieren gaan brouwen. Ik was thuis een beetje aan het, zoals de meeste brouwers zijn begonnen, een beetje aan het hobbybobben. En, uh, maar ik wou ook echt mijn eigen bier op de markt brengen. Ja. Dan een brewpub. Ja? Nou, die had ik op een van mijn reizen ontdekt, in 1997 al in San Francisco. Ik Drink keer kwam... in een brouwerij eigenlijk? Zeg nou, brouwen in een brouwerij. Ja. Ja, ja. Uh, uh, ja, dus eigenlijk andersom. Ja. Doe je anders of, nee, sorry, brouwen in een café. Brouwen in een brouwerij, anders in een, een brouwerij. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Nee, uh, brouwen in, ja. in een café. Ik kwam daar in een café en achterin stonden een paar kleine ketels. Ja. En je kon het bier ook zo van de tap meenemen naar, naar huis. Ja. En dat is blijkbaar bij mijn achterhoofd blijven hangen op de een of andere manier. Ja. En dan uiteindelijk een grote brouwerij. Hm. Dus die vijf dingen en ook in die volgorde. Dus we hebben uh, toen in 2015 een winkel geopend en ook vlak daarna een festival georganiseerd Is dat in Enschede. Lukt, dus uh, sinds die tijd hebben we geloof ik al 11 of 12 festivals georganiseerd. Uh, ook in Zwolle waar we een tweede winkel hebben geopend toen. Uh, toen hebben we in 2016 hebben we, uh, onze eerste drie bieren uh, op de markt gebracht. Gelanceerd op ons eigen festival in Enschede in mei. En uh, toen zijn we met de brewpub uh, aan de gang gegaan, de voorbereiding daarvan. Die hebben we in 2018 geopend in Enschede, in de oude kerk. Dus daar kun je ook al zelf wel brouwen, maar ja. op een, een kleine schaal? op oh, kleine schaal, precies. Ja. Dat is onze, zeg maar, onze proefbrouwerij. En ja. daar brouwen we bier die we ook meteen op de tanks die boven de bar hangen ja. kunnen pompen. Dus dat wordt niet in flesjes afgevuld. Dat, doen, meteen we dus, op dat open, doen we man. dus als gypsy. Uh, ja. ja, je kunt dus supervers drinken. Ja. Uh, en dus ja, de volgende stap is om... He, waar we nu mee bezig zijn om wat meerdere locaties te hebben waar we zelf kunnen tappen en we verkopen natuurlijk ook aan supermarkten en slijters landelijk. Uh, om dat volume omhoog te krikken zodat we op een gegeven moment ook een eigen brouwerij uh, kunnen bouwen. Hoe is jullie rolverdeling? Nou ja, Mark, dus met zijn bureau die doet vooral de, de marketing en, de, en de, het concept verder uitwerken en, en de, de aankleding zeg maar. Mm -hmm. Dat doen we ook wel een beetje samen. En ik ben vooral van de bieren, ik ben de brouwer, ik bedenk de recepten, ik doe de festivals en ik ben het gezicht naar buiten. Zeg maar inhoud, vorm, mag ik het dan zo een beetje zien? Dat is niet helemaal waar. Ja, Sommige dingen overlappen ook wel, want ik denk ook wel over de vorm na, maar dat ligt... Ongevraagd vooral ook. Vooral ongevraagd, daar leer ik mijn mening. Uh, maar goed, ja, mijn naam staat ook op de gevel, dus dan ja. weet ik wel dat het een heel klein beetje bij mij past, natuurlijk. Dus, ja. uh... hey, en, en de, en de, de echte de zakelijke business-kant, waar ligt die van? Want er gaat best wel geld onderhand in om, kan ik me voorstellen, ja. toch? In zo'n ja. bedrijf. Wat, hebben we het over tonnen, miljoenen? Waar hebben we het over? Uh, ja, nee, vorig jaar zaten we al over een miljoen. Ja, dat bedoel ik. Dus dan heb je. Het is wel handig als je iets van een, uh, zeg maar iemand die zeg maar de bedrijfsmatige kant aanstuurt. Hoe ja. zei je dan ook? Wie, wie doet dat dan? Ja, dat doen ook een beetje samen. Eigenlijk samen. Echt waar? Ja, ja. Ja. Zo tussen de, tussen de bedrijven door, kijk eens nu anders naar de spreadsheet of hoe werkt dat dan? Ja, je hebt 24 uur per dag. Ja, dus, ja daar snap ik wel. Uh, nee, maar weet je er genoeg van bedoel ik en heeft het je interesse? Nee. Nee? Nee. Nou, je, je weet er natuurlijk wel wat van, hè, van ja. vanuit je studie uh, vroeger. En, en, uh, en het principe is niet je, zo moeilijk. Het principe is niet zo moeilijk, maar het, het, het, het is vooral een tijdskwestie. Maar heb je, ja. heb je wel eens een aanvaring ook? Ja, ja, ja, aanvaring is misschien een te groot woord, maar Weinig. we hebben wel, uh, wel af en toe meningsverschillen. En hoe ga ja, je, dan de, je de, daar dan mee om? Nou ja ik, ik, ik ben, ik ben, uh, nou ja, ik ben misschien ook af en toe wel wat conservatiever, ook uh, qua, qua geld uitgeven. Dus ja. ik let best wel goed op onze, onze kas, zeg maar. Ja, Marcus is toch wel meer de marketingman. Uh, ja, man. ja die, die, die, die, die denkt van ja, maar dat is investeren, dus dat is belangrijk en dat komt wel terug. Ja, maar ja, je moet wel eens uit kunnen geven. Dat borst af en toe. Maar botsen is misschien ook al te veel gezegd. Uh, nee, precies. op zich valt het eigenlijk daar wel we mee. zoeken we consensus. Dus daar komen we eigenlijk tot nu toe. We hebben daar nooit echt. Het is, is niet dat jullie met z'n tweeën zoiets over. hebben van. We missen in de balans met z'n tweeën om dit bedrijf aan te sturen. Missen we een ingrediënt of zo? Uh, nou, nou ja, vooral, vooral aan de financiële kant. Ja. Hè, want, want dat kost nu gewoon heel veel tijd. En die tijd die kun je niet steken in de nieuwe ideeën die je hebt. En, ja. Dat zei ik net ook al. We hebben zoveel ideeën die we graag verder willen uitwerken. Ja, het ruikt een beetje, of tenminste het ruikt, dat is een heel fout. De, de, de, het, het klinkt een beetje als van, het zou handig zijn als je een soort van finance operation-achtig iemand erbij hebt die gewoon gefocust is op het ja. efficiënt runnen van de tent, de finance bijhouden, zodat ja, jullie dat jullie meer. Doen heeft... we, dat, doen we ook wel, uh, dat doen we ook wel van grotendeels zelf en op de achtergrond hebben we wel iemand die echt op de grote lijnen zeg maar meekijkt. Ja. Waar we ook wel, uh, weet je, nu is het natuurlijk heel gek, want nu is het. Je bent, dat, dat is eigenlijk misschien het hele vervelende deze situatie, we zaten ook alleen maar in groei. Ja. En uh, we hadden uh, binnen een jaar hadden we die, uh, ondanks dat we geen ervaring hadden, hadden we ook die broop, die uh, uh, hadden we gewoon winstgevend. Ja. En uh, uh, met zo'n grote investering, zonder ervaring, dat was, dat was best wel knap eigenlijk. Dus alles zat in de groei. Uh, Um, ah, de hekelijks ging, ging ja. vrij snel en dan, en dan kwam corona. Kwam en van. nu ben je eigenlijk alleen maar aan het recupereren. En, ja. en, en, en, en, dus het is niet, niet zeg maar de tijd zoals het zeg maar, zou moeten zijn. Ja. Maar wat, om even terug te komen op jouw, op jouw uh, vraag. Wat jullie bij dan, jullie gaan doen in het centrum van <laughs> <laughs> NCR? Nou, wat we misschien wel kunnen zeggen: We hebben ah, joh, nu. Uh, zeg nou toch gewoon. Nou, dat is misschien wel. De, dus, nou, kan ik wel zeggen. Dit is de manier een beetje hoe wij. Hoe, gaat er wat er na 1 juli is. Ja, wat mij betreft uh, kunnen we dat bij deze afspreken. Oké. Okay. Ah, buiten we, mijn buurt praten, U boeit niet. Weet je, je ziet zeg maar dat alles wat. Uh, wij proberen heel erg vanuit concept te denken. Ja. En als mensen ze zeggen van vind je het niet spannend wat jullie allemaal doen, ze nee, want we maken bier wat we zelf lekker vinden. Uh, we vertellen verhalen die we, uh, uh, die we leuk vinden. We draaien muziek uh, waar we graag naar luisteren. We serveren eten zoals we het zelf ook zouden kopen. Ja. En we organiseren feestjes waar we zelf naartoe zouden gaan. Mm. En daar blijven we bij. Ja. En, en dat onderscheidt ons van corporates. Nou, dan zie je nu dat... Um, um, in heel veel steden, uh, retail en horeca is best wel lastig. Alles wat, wat vlees nog vis is, alles wat een beetje tussenin zit. Uh, de Hema's, de Blokkers en de V&D's van deze wereld. Ja, dat, dat, heeft geen, dat heeft geen bestaansrecht. heeft geen bestaansrecht. Nou, ja. dus er staat bij ons op het Van Heekplein, hè, een heel groot plein, er staat zo'n heel groot pand van Hudson Bay nog. Nou, die zijn, uh, zijn oh, ja. vorig jaar vertrokken. Er zat eerst V&D ja. toen is Hudson Bay ja, erin gekomen. Ja, dan weten we iets van de grootte van zo'n pand, ja. Ja, dus uh, dat is echt een groot pand. En zit nu, zit daar zitten uh, nu twee broeden in. Die hebben een supermarkt in Venlo, die zijn naar Enschreven. Ze hebben ook een grensgemeente. Dat, die gaan vijf juni eruit, Dus wij hebben gezegd van ah, je, In Venlo schijnt het heel goed te lopen, maar Enschede liep het voor geen niet, ja. Dus als wij nou voor elkaar krijgen, dat hutsen meestal ook wel lang weg. Dus als wij dan nou gewoon onze Phoenix daar gewoon heel groot op het dak krijgen. En het internationale, we zeggen altijd voor de grap World Domination, hè, met een punt ja. erachter. En we krijgen daar een Phoenix met World Domination en Klein Stanis op En we zetten daaronder gaan we gewoon een pop-up biergaten bouwen. Uh, uh, met alleen uh, Bier, zeg maar biergaten. En uh, shikker tuin noemen wij dat dan, hè. dus shikker is een, eigenlijk een joods woord, maar in Twente weet iedereen, als je gaat shikkeren dan ga je, ga je bier drinken. Ja. En uh, als je shikker bent heb je te veel gedronken, dus ja, hebben ja. ook, achter de pub hebben we een shikker tuin met zo'n zo maaiboom die we uit Rossenheim hebben laten komen. een ja. en, nou, ja, leuk verhaal, dat dus is grappig. Maar een grote biertuin moet het worden. Ja, met currywoest, Weizen en currywoest. Nou, dat dus beetje midden op de, op de markt in Enschede, in het grote pand van waar vroeger VND zat en, en dan, dan, dan ga je dan naar binnen tussen de middag, einde middag dan ga je eten nee, drinken, tien uur s ochtends gewoon zitten met een halve liter wijn en currywoest. curryworst, ja ja ja, en dan, loopt... en dan, en dan in eerste instantie op de marktdagen dus op dinsdag ja? en op zaterdag, ja? zaterdag is het natuurlijk helemaal vol in de ja? stad, ja? ook met ontzettend veel Duitsers, 50.000 ja? Duitsers elke, elke zaterdag in Enschede, uh, ja en als je dan op de markt hebt waar al s ochtends om negen uur de, de eerste klanten komen en je ziet ook op sommige cafés waar Waar nooit wat te doen is, alleen op zaterdag zit het terras vol om 10 uur s ochtends met Duitsers die daar beginnen met een biertje en dan... Zijn we zijn maar door de stad gaan lopen en ja. dan eindigen met een biertje. Ja, en dan dachten wij van ja, als dat pand leeg komt, uh, en wij kunnen daar een chikker te We gaan natuurlijk niet in het hele vnd pand nee. nog niet, misschien uh, mm, hebben we daar ook nog wel ideeën op. voor, we <laughs> hebben daar ideeën voor. Ja, daar kun je ja. ja, ja. dan nog wat over vertellen, daar dan moet je dat nog ook vertellen. vertellen. Dan ja, maar dan, dan, dan euh, moet je wel snel zijn, want we lopen nu echt helemaal uit de tijd. Vertel dan wat plan B is. Dan maak je daar meerdere afleveringen van. Ja, oké, okay, dus je begint met zo'n zo zeg maar, klein, zijn zo gedeelte van het pandje En ja. de rest dan, die vul je met? Nou, dat, dat is een beetje zeg maar, hoe wij denken. Dat zegt wel iets over het DNA van ons bedrijf. Ja, ja. Dus we gaan nu zeg maar, een pop-up bierkaarten willen we daar neerzetten. Ja. Dus daar schoon met pellets aftimmeren, uh, uh, Bargen, erin, gril was erin. En uh, zo'n ja. zo blubber Koud, die die de blubber, waar die curry mee ja. en dan uh, tappen. Ja. Um, maar eigenlijk is het natuurlijk het probleem is dat je een, een soort van kaalslag krijgt in de stad, omdat al die, die, die, die middelmatige, uh, die, ja. die middle of the road concepten ja. dat er geen bestaansrecht nee. heeft. Dat allemaal van die panden staan. Nou, we zijn een beetje aan het snuffelen geweest. Je hebt in, in Kopenhagen heb je een heel groot vintage warenhuis. Met allerlei lokale uh, partijen. He, van de yogajuf tot uh, vintage meubeltjes. Tot aan een lokaal eten tot aan een muzikant. Kun je van alles voor bedenken. Dus ik zou heel graag willen dat wij het nu als pop-up kunnen neerzetten. Maar dat het een opmaat is om samen met de pandeigenaar van Gemeente Enschede. of allerlei uh, partijen. om te kijken: van, kunnen we daar niet iets mee maken wat veel duurzamer is. en wat ja. ook zeg maar. Uh, echt een toevoeging is voor de stad. Ja. He, want in Rotterdam heb je de Phoenix Food Factory bijvoorbeeld ja. gehad. Weet je, dat, dat zijn plekken waar je uh, als buitenstaander graag naartoe uh, wilt ja. gaan. Nou, en, dus, en dat wij dan uiteindelijk via de achterdeur verdwijnen... misschien nog een paar bierkraantjes overhouden. En dat, dat, zijn de, dat, dat is een beetje, wat. het gaat ook wel over delen. Dat is weer het share of pleasure eigenlijk. Oeh, ja. en, maar wel vanuit de gedachte van... Goh, wat zou zo'n bestemming zijn voor zo'n pand? En we zijn toen met de loveboat ook al bezig. Hè? Dus we hebben natuurlijk nu... Uh, <lacht> ja. Ja. Nou, zie je hem staan is zo'n wit pak zo, van de Love. Ja, we, ja. hebben, we, we, we hebben natuurlijk nu op het vliegveld ja. en, wij, uh, en we, zijn, we, we zijn al vier jaar geleden bezig geweest met een vliegtuig. Want ook op Vliegveld Twente zit zo'n demontagebedrijf ja. voor vliegtuigen. Dus er komen grote Jumbo's, komen daar gewoon landen. Er staan er nu een paar geparkeerd van de Lufthansa. Maar vier jaar geleden heb ik al een mailtje naar u gestuurd van uh, wat kost een vliegtuig? kost een kist. Wat kost een ding? Ja, een die die dus. wil ik daar niet in zetten en daar een soort van bed and breakfast van maken of zo. Beer and breakfast. En, um, zijn jullie nou het bewijs dat... Maar dus, die lastboot is ja. dus een volgende stap, want we hebben ook het kanaal ja. in Enschede. Het Twente-kanaal. Ja, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als we zo'n boot daar neer kunnen zetten. En dat we af en toe naar, naar Hengelo varen ja. en weer terug. Is... Maar, lu maar luister eens jongens, als jullie gewoon zorgen dat die spreadsheet een beetje blijft kloppen, dan, dan kun je toch tegen de hele wereld zeggen, fuck it, wil iedereen die zelf dit zeggen wat ik zeg, hè? van zorg dat je er iemand bij hebt die op de rem maar Dat, dat doen zo. we ook iedere ja. dag. Hè? <laughs> ja. Maar je kan ook gewoon gas blijven geven, toch? Ja. Ja. Is dat dan een les die we kunnen leren uit dit gesprek? Dicht bij jezelf blijven, ja? proberen authentiek te zijn, geloofwaardig, uh, uh, ook accepteren dat je daar heel hard voor moet werken. Want ik heb gisteren wel wat rondjes door de kamer geloofd, dat ik dacht van jezus, hoe gaan we in godsnaam uh, zorgen dat we zaterdag het vliegveld open krijgen. Ja. Want de keuken komt morgen, er moet nog van alles dingen, dus uh, ja, het zit wel vol zaterdag waarschijnlijk, wat gelukkig mooi weer. De keuken komt morgen, ja, ja dat is donderdag. Ja daarom, dat is, dat is... en morgen komt de bar. Nee, maar dat, weet je, dat klinkt allemaal heel stoer, maar dat zijn natuurlijk wel, weet je, uiteindelijk gaan er wel mensen zitten en die ja. verwachten wel dat zij, als ze daar een glaasje bier of een glaasje frisdrank uh, hè, of een broodje bestellen, dat dat wel goed is en dat ja. dat, dat allemaal wel klopt. Ja. En uh, ten nu toe is dat altijd wel gelukt. Maar, dat, uh, maar vooral dicht bij jezelf blijven, maar ook wel groot durven denken. En, ja. uh, en, en, uh, ja, en dan kost het wel heel veel energie, maar dan levert het ook heel veel op. En dat is gewoon heel erg leuk om te doen. Te zien, uh, heren. Mag ik jullie danken voor, de, voor, voor dit gesprek? En uh, ik opteer voor een aflevering twee. Over... Ja, ja, ja laten we het jaarlijks herhalen. Uh, dankjewel voor jullie uh, ondernemersverhaal en uh, dankjewel voor het luisteren uh, uh, naar weer een aflevering van de, de Gouden Duo's. Bedankt voor het luisteren. En op centraalbeheer.nl/slash ondernemen vind je nog veel meer informatie en inspiratie voor Ondernemend in Nederland. Uh, mijn naam is Ronnie Overgoff. En nu dankjewel en tot het volgende duo.